En vandaag is het een dag voor nagels knippen. is een maar dan ga vlekken omhoog. Hij baby? En dan zou ik ook nog wel even de gele op pot willen. Ja. ik een keer spreek daar zo af. Ja, sorry, hè? <mog> ik denk ik een de <laughs> Nee. <laughs> nee. <laughs> Jij niet. Nee, ja, Dan. Kom. Kom. Zo. Dan gaan we weer naar allemaal Ja. Ja. Ja. Oh, ja. nee, He is een dressuur uh, ja. opakka. Ja. Die kan heel lang zo'n pootjes optillen. Dan ja. moet je mooie slaapij. Je wil ook wat kapsten. Het model is boven bij iedereen hetzelfde. <laughs> Even je Een beetje kuren. Ja, dat had ik vroeger ook niet bedacht voor. Oh, ik wel ja. Ja, dat had wel ja. ja. zo. <laughs> Ik heb een hoorlog gemaakt en echt allemaal binnen zijn gevonden, anders dan <laughs> <laughs> oh, misschien <my God. laughs> uh, ja. betaald uh, door de mijn telefoon pootjes geknipt, die keer uit. Ja. En bommen moeten door de v-arts.